Pablo, kom eens, hey, kom eens, hey, kom eens, kom eens, dan moet ik toch even, hey. Ik hoor het nog eens. Pablo. Goed zo Pablo. Pablo. Oeh, kijk uit. Ja, da da daar liggen er nog twee. Daar kan je niet bij. Nou, Apollo krijgt er eerst een. Kijk eens, Apollo. Masja, Masja. Freya is een beetje eng. Hey. Je hebt een natte vond. Goed zo Freya, kijk eens aan Paulo, nee, Pablo, kijk eens Pablo, hey Pablo, hey, goed zo, oh Pablo, kom eens.